Nou, welkom in mooi Amsterdam. Met de grachte Ja, hoe laat je dat mooi zien? Centraal station. Nou, Wie wat we doen? Even kijken, centraal station. Hoppa, kijk. Dit is centraal station Amsterdam. Ja. De Dam De Dam De Paleis op de Dam De Nieuwe Keres Nationaal monument, de oude kerk, beurs van Berlage, beursplein. Marine terrein, artis, het vondelpark. Stadion. Anne Frank House. De Veste Toren. Museumplein Concertgebouw Stedelijk museum Rochmuseum, Rijksmuseum, open Ja, punt Bekuplijn dus Rembrandtsplein Blijin Rembrandtspark, Slotoplas, Nieuwemir, Amsterdamse Bos En het Busenpark Dan nou, gaan we nog even terug het centrum in Graag West Graag de Godel Midden Graag de Godel Zuid en graag Goddel Oost. De Dijk Varmoustraat Dampstraat Damst, Oude Oude Hoogstraat Nieuwmarkt Oudezijds Voorburgwal Oudezijds Voorburgwal aan de achterburgwal. de Oud-Amsterdam Tot en met plusminus 1600 1620 Daarna zijn langzaam De grachten erbij gebouwd De grachtengodel. Niet allemaal in één keer maar hebben allemaal bijgebouwd. Burgwallen, nieuwe sites. Nieuwe dijk, nieuwe sites voor Burgwal, nieuwe Zijds achter achterburgwal. We hebben nog steeds openstaan de carré. Carré, Koninklijke Theater Carré, Circus Carré, Het waterloopplein. Waterlooplein, Free Market en Dit is Amsterdam zover als ik hem heb uitgetekend. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u de video beviel. Vergeet niet te liken. Abonneer als ze helemaal geweldig zijn. En dan zou ik zeggen tot een volgende video.